Over. Ja. Over. Over. een handje, maar je moet niet winnen, hè. Kijk, Alice gaat jou helpen. Amma, het is hier stilletjes. Ik ben juf Elke. Ik ben de juf van de maandjesklas. Bij ons uh, zitten alle leeftijden eigenlijk door elkaar, dus van peuter tot en met derde kleuterklas zitten alle kinderen door elkaar. En zo hebben wij vier kleuterklassen. Nog ik tegen de doos. Werk het meest plezier aan beleef. Dat is als ik zie hoe dat de grote kinderen en de kleine kinderen elkaar zoveel helpen, zoveel van elkaar leren. Goedemorgen Sim. Ga je een beetje verlegen Sim? Mag Alice met jou mee gaan voor een krabbeltje te tekenen? Link jongen, bravo! In een gezin zijn er ook verschillende leeftijden door elkaar, meestal toch. En daarin zie je ook de oudere kinderen voor de kleintjes zorgen en zo. Dus eigenlijk aanschouwen wij ons een beetje als een heel groot gezin die elkaar heel veel helpt en waaruit zou je heel veel leren. Wij zetten eigenlijk bewust de verschillende leeftijden door elkaar, omdat zij eigenlijk ook wel leren door te kijken naar elkaar. Zo van, hoe pakt hè, dat vriendje naast mij het aan, ook al heeft hij een andere leeftijd. Dus daaruit leren zij ook enorm veel en is het eigenlijk ook al een differentiatie op zich. Onze deuren staan letterlijk en figuurlijk eigenlijk heel veel open. Dus dat wil zeggen dat, wij, dat de kinderen elkaar ook heel goed kennen. Eigenlijk alle kinderen kennen iedereen. Wij onderling met de kleuterlezers. Wij gaan ook veel bij elkaar over de vloer. Wij praten veel, wij overleggen veel. Als je vraagt aan de kinderen in het zesde leerjaar, in juni, wat, wat is je bijgebleven van de kleuterschool? Het eerste wat er altijd uitkomt is het Groot Kiesuur. En dan mogen jullie naar het Groot Kiesuur vertrekken. Dan gaan alle deuren open zowel de binnenduren als de buitendeuren. Dus dan mogen de alle kleuters in alle klassen spelen, overal, met wat ze willen, in alle hoeken. En ook buiten, op de speelplaats en ook in de tuin. Dus eigenlijk is het één grote speelruimte, zal ik maar zeggen. Ja.